De toekomst van werk wordt vaak gezien als iets wat je overkomt. Maar hoeveel hebben we in eigen hand? Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we werk aanpassen aan de wensen en behoeftes van de toekomstige generatie? De NSVP is een vermogensfonds dat talentverspilling wil tegengaan... en zich sterk maakt voor een duurzame arbeidsmarkt voor iedereen. In ons nieuwe programma De Omkering gaan we deze uitdaging aan met partijen die denken dit te kunnen bereiken. De wereld ziet vele sociale uitdagingen. Starters for Communities gelooft dat starters op de arbeidsmarkt het verschil kunnen maken. Wij staan voor de kickstart van een carrière met maatschappelijke impact. Tijdens onze programma's werken starters aan het versterken van wijkinitiatieven. Wij bieden trainingen in sociaal ondernemen en coaching. Starters gaan deel uitmaken van een warm netwerk van gelijkgestemde sociale ondernemers en werkgevers. Eind 2017 hebben wij met meer dan duizend starters gewerkt aan de kickstart van hun carrière en een sterke sociale samenleving. Bouw jij mee? Zomerondernemer geeft jongeren de mogelijkheid om op een realistische manier kennis te maken met het ondernemerschap. Gedurende de zomervakantie staat de jongeren hun eigen bedrijf onder begeleiding van ervaren trainers. Ik had al langer het idee om mijn eigen bedrijf te starten. En met zo'n project als zomer ga je er gewoon mee aan de slag. Samen met andere deelnemers start je de zomer met een driedaagse training. Tijdens deze dagen schep je je plannen aan, werk je samen en ervaar je het ondernemerschap. Elke week is er een terugkom waarbij we te gast zijn bij een bedrijf uit jouw regio. Dus vraag gewoon nou je voortgang en wat je plannen zijn voor de komende weken en hoe je dat wil gaan doen. En of je misschien nog hulp nodig hebt van de anderen, van de begeleiders. Ja, Zo'n ondernemer geeft je echt een, een kickstart waardoor je denk ik op een professionele manier uh, je bedrijf begint. Het is een unieke mogelijkheid voor jongeren om te ervaren of het ondernemerschap wat voor hen is. Je, je wordt er alleen maar rijker van. Ja, op, op welke manier dan ook? Dit is IWP. De inclusieve werkplanning. De IWP maakt onderdeel uit van de langjarige werkplanningen van bouw- en installatiebedrijven. Hierdoor kunnen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag. Dit draagt bij aan de ambitie om in 2026 100.000 banen te realiseren in het kader van de participatiewet. Door een pool van werknemers samen te stellen van jong tot oud. Aangevoerd door een werknemer uit de eigen organisatie en deze groep als onderdeel van de organisatie te integreren. De planning loopt parallel aan de reguliere planning met concrete doelen, taken en doorlooptijden. Zo werken we samen naar hetzelfde doel. De werknemer levert weer een bijdrage aan de arbeidsmarkt met betrokkenheid, trots en zelfvertrouwen. De werkgever kan de ambities op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen constructief waarmaken, terwijl daarbij voldaan wordt aan de participatiewet. Door de IWP gaan we weer samen aan het werk. Dit project is een initiatief van Performance Happiness, Werkzaam Beter en Percurus. IWP is hiermee een keurmerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is IWP. Complexe jongeren hebben in de hulpverlening vaak geen springplank om werk te vinden. LEF is een innovatieproject op het gebied van Social Return on Investment. In samenwerking met lokale partners en gemeenten creëren we arbeidsplaatsen voor deze jongeren in bijvoorbeeld een horecagelegenheid. Dit gebeurt op basis van No Cure, No Pay. Deze vorm van dagbesteding geeft jongeren dermate goede begeleiding en alvast, waardoor de kans op participeren in de maatschappij toeneemt. Hoe sneller een jongere succesvol uitstroomt, hoe hoger het rendement. Wilt u ons helpen? Stem Parlan. Uitdagend werk doen, zelfs als je weinig ervaring hebt en geld verdienen zonder je suf te hoeven solliciteren. Of je eigen droom maken. Mij is het gelukt. En mij ook. En ik ga de uitdaging aan. Wij maken het ook voor jou mogelijk. Wij delen onze unieke waarden en ons gezamenlijke netwerk. Een nieuwe manier van werken, die is heel simpel. Wij draaien het om. Wij dagen jou uit om je talent, jouw waarde, te laten zien. En we bieden je de kans om offline en online een waardevol netwerk op te bouwen. En dat betaalt zich uit. Meedoen is win-win-win. Ben je tussen de 20 en de 27 jaar? En heb je mbo- of hbo-niveau? En hou je van uitdagingen? Welk je dan, dan nu aan voor de challenge! challenge. Veel jongeren en ouderen vallen buiten de boot op de arbeidsmarkt. Generatie Pact Plus wil de arbeidskansen voor jongeren vergroten en ouderen zinvol aan het werk houden tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Door middel van innovatieve pilots bij gemeenten koppelen we oud en wijs, grijs en ervaren aan jong en energiek, onervaren en multimedia minded. We zetten niet alleen formatieruimte van ouderen voor jongere medewerkers in, maar verbinden hun taken ook inhoudelijk met elkaar. Ook overtuigd? Stem dan op Generatie Pakt Plus. Leef in een wereld vol antwoorden. Mij is nooit iets gevraagd. Ook Google weet het niet wat de tien meest gestelde vragen zijn door of van jongeren. Geef mij de ruimte om te vragen. Ik wil gehoord worden. Pas dan leef ik in een wereld waarin vragen en antwoorden op elkaar aansluiten. Veel jongeren in detentie zijn ontvankelijk voor criminaliteit en radicalisering. Na vrijlating bestaat de kans dat ze geen werk kunnen vinden of zich niet meer thuis voelen in de maatschappij. Het programma PreJob van Bureau MHR en Penitentiaire Instelling Haaglanden koppelt deze jongeren aan vrijwilligers die de jongeren ondersteunen om hun leven weer op de rails te krijgen. De training start enkele weken voor vrijlating en voorziet de jongeren van de juiste vaardigheden die hen richting een baan of opleiding helpen. Wil jij ons helpen? Stem dan op PreJob. Als afgestudeerde mbo'er wil je zo snel mogelijk aan het werk. Maar wat voor baan zoek je precies? En waar vind je die? Door geen werkervaring komen afgestudeerde mbo'ers er vaak simpelweg niet tussen. Zij moeten dus andere, meer creatieve manieren bedenken om zich te onderscheiden. Tegelijkertijd is het voor recruiters moeilijk geschikte kandidaten voor mbo-functies te vinden. Play to Work heeft een slimme, innovatieve oplossing voor de uitdaging waar mbo'ers en recruiters tegenaan lopen. Het spelen van serious games als vorm van assessment... geeft een goed en betrouwbaar inzicht in de persoonlijkheid... en gedragskenmerken van de kandidaten. Gedurende een periode van weken of maanden... speelt de kandidaat steeds korte games, van soms 5 tot 10 minuten. En ieder level geeft de recruiter meer inzicht in het gedrag... dat iemand daadwerkelijk onder the job laat zien. En zo kunnen mbo'ers zich ook zonder werkervaring onderscheiden... ...en wordt het gemakkelijker en leuker om een baan te vinden. Play to work. Mensen met een beperking hebben nauwelijks de kans te participeren... ...in de professionele culturele sector. De kansen om cultuur op een hoogwaardig niveau te beoefenen zijn nauwelijks aanwezig. Heroes of the Sky gaat hier het verschil maken. Door een koppeling te maken met een professional. Cultuur is een krachtig middel om te verbinden en te komen tot participatie. Zo ontwikkelt de doelgroep nieuwe vaardigheden, wordt de beperking een inspiratiebron voor de professional en genereert het product voor beide inkomsten. Met de bijdrage van NSVP willen wij een methodiek ontwikkelen om de inspiratie vanuit de beperking nog centraler te stellen, kwalitatieve producten maken die inkomsten genereren voor beide cultuurmakers en via de portfolio's naar arbeidsplaatsing. Heroes of the Sky geeft superkracht aan ontwikkeling. Keer mee om en volg onze initiatieven. Omkering.innovatiefinwerk.nl